Hoi, en leuk dat je kijkt. Een grote staking bij Transavia vanmorgen heeft ervoor gezorgd dat er tussen 6 en 12 uur geen vluchten zijn uitgevoerd. Het gaat hier om 30 annuleringen en ruim 99 vertragingen vandaag. Het is vandaag maandag 19 februari. Ik ben Jasmijn en dit is het EU-Claim Nieuws. Vakantiegangers hebben vandaag te maken met de gevolgen van maandenlange oneenigheid tussen de piloten van Transavia en de Nederlandse vliegtuigmaatschappij. Die heeft vanmorgen in een staking geresulteerd waarbij bijna 15.000 Nederlandse passagiers de dupe worden van geannuleerde of langvertraagde vluchten. Ook wintersporters hebben hier last van. In totaal zijn er 30 vluchten van naar Nederland geannuleerd en vooralsnog 99 vluchten vertraagd maar van zondag zelfs tot morgen. Bijna 15.000 passagiers worden de dupe van deze pilotenstaking in de voorjaarsvakantie. Als je vlucht geannuleerd is of meer dan drie uur vertraging oploopt, heb jij recht op een vergoeding tot 600 euro per persoon. Daarnaast heb je vanaf twee uur vertraging recht op verzorging in de vorm van eten, drinken en zo nodig ook een hotelovernachting. Check je rechten op euclaim.nl Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.